Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Ik vind de film El Cid geweldig. Het verhaal van de man die Spanje verenigde en een grote held werd. Eeuwenlang hebben de Spanjaarden met de moren gevochten. Ze waren haatdragend en moordzuchtig naar elkaar. In de strijd nam Elsied vijf Mooren gevangen, maar weigerde hen te doden, omdat hij zich realiseerde dat doden nog nooit iets goeds had gebracht. Hij geloofde dat door genade te tonen aan zijn vijanden, dit hun harten zou veranderen, waardoor beide groepen in vrede konden leven. Een van de Mooren, die hij gevangen genomen had, zei. Iedereen kan doden, maar alleen een ware koning kan genade tonen aan zijn vijanden. Vanwege deze ene daad van goede tierenheid van Elsiet gaven zijn vijanden zichzelf aan hem over en werden ze vrienden en bondgenoten vanaf dat moment. Jezus is een ware koning. Hij is goed, vriendelijk en vergevend naar iedereen, zelfs naar hen die hem haten dan kunnen we toch niets anders dan zijn voorbeeld navolgen? Komt er op dit moment iemand in je gedachten aan wie je er genade kunt tonen? Genadig zijn en goed doen, vooral aan je vijanden, is één van de krachtigste dingen die je kunt doen. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heere God, Het is niet eenvoudig. Maar ik wil die persoon zijn, die genade toont aan iedereen, zelfs aan mijn vijanden. Door uw genade kies ik voor een leven van genade. Amen. Fijn, hè?